Dit is de massieve snit 0 graden. In dit filmpje leg ik uit hoe we de scheidingen en verdelingen gaan maken. De verdeling van 4 wordt gemaakt van oor tot oor en één verdeling van voorhoofd tot nek. Hier zien we de verdeling van 4, van oor tot oor en van. En van voorhoofd tot achterhoofd. Hier zien we de scheidingen. Zo gaan we de verdelingen nemen om te knippen.